Dit is Franks bedrijfsfilm. Frank was ooit 13. Dit is hem nu. Frank is een van de 3598.598.927.275.805 mensen die wil veranderen. Hij weet alleen niet hoe. Frank is goed in zijn werk, maar voelt zich een dinosaurus in Disneyland. Frank rijdt al twintig jaar naar dit kantoor. Dit trekt Frank aan naar kantoor. En dit. Frank houdt van gekke auto's. Hele gekke auto's. Maar rijdt zelf in een veilig model naar zijn werk. Frank versleet in tien jaar tijd drie vrouwen en 200 pakjes kauwgom. Dit is Franks bureau. Tevens Flexplek, waar Frank niet zo van houdt. Op Franks bureau staan standaard vier dingen: een mok, Franks pen, neuspray en post-its. Veel post-its. Op kantoor eist Frank orde en regelmaat. Frank luncht met soep, frituur en salade. Franks werkdag begint om 9 uur en eindigt om 5 uur. Tenzij er iets tussen komt. Frank staat prima in contact met zijn collega's, maar houdt werk en privé liever gescheiden. Kletsen bij de koffieautomaat vindt Frank werk. Over werk gesproken, Frank heeft een nieuwe baas, Tessa. Sinds Tessa er werkt, waait er een frisse wind. Tessa houdt van lata macchiato, gadgets, online samenwerken en empowerment. Tessa wil dat Frank het beste uit zichzelf haalt, openstaat voor vernieuwing en zich online profileert. Daar heeft Frank het veel te druk voor. Mailtjes, mailtjes, koffieautomaat en mailtjes. Frank komt alleen tot rust op vrijdagmiddag. Dan neemt Frank zich voor om te veranderen. Want Frank wil heel graag veranderen. Maar hij weet alleen niet hoe.